In de klas kan het handig zijn dat het scherm af en toe even uit is. Daarvoor hoef je hem niet helemaal uit te zetten. Je kunt heel eenvoudig het scherm op zwart zetten. Ik laat je zien hoe dat werkt. Onderin via de knop komt het menu weer omhoog en hier staat het tekentje: Een schermpje met een streep erdoor. Als ik daarop klik, dan krijg ik acht seconden bedenktijd of ik kan zeggen nee. De knop snel en het scherm staat op zwart. Wil ik dit nu ontgrendelen? Twee vingers op het scherm. En dan komt hij terug.